folks at the Erasmus lab playing with fire by weaponizing and aerosolizing H1N1, which is the, the, the bird flu, right? And H5N1, which is 50%, you know, H1N1, everybody gets it, it's very contagious. H5N1 is kills half of the people it infects. Thank God they, they are not together. That would mean a pandemic where half the people die, right? You'd have 3 billion people die. Well, this is where we're saying Kissinger is going right? with this Erasmus lab. This is Kissinger's little house, little shop of horrors, little shop of viruses, which they're using NATO as the kind of the rinse here. But you can see here in this article that this is exactly what they're trying to do is combine H1N1 and H5N1 to be the super flu, the super killer. This is sort of like taking Spanish flu and combining it with coronavirus. You add the Ability to aerosolize it, and then the the the deadliness of it, and of course you have Henry Kissinger talking about depopulation. Eruit gepikt en die gaan dus mee. Ik loop ook een stukje achter, want ik ben. Jongens, ook... jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. En zo is de a gaat er een, een mensen uitplukken. En Die worden dus in de bussen gegooid. Ja, we houden nu even wat meer afstand, want ik heb net mijn fair warning gehad. Ik wil morgen graag ook verslag doen, dus ik hou nu eventjes iets wat afstand. Iets gebeurd, het is vreedzaam. Ja. Het gaat niet zachtzinnig zo te zien. Een dame die. Uh, een, een dame in een, in een, een kernspadje. Gewoon een dame. Die wordt nu ook meegenomen door de AE. Heel veel onrust komt er in één keer vanuit de mensen. Er worden ook met dingen gegooid. Heel veel onrust komt eruit. Ja, we zijn je spuiten met hier ook. Er is ook een demonstrant die met peppersprey die kant uitspreekt. Even kijken. Nee! Wat was je van plan? Nee, nee! Wat heb je daar in je handen? Wat heb je, Pepperspray! Pepperspray! Gelukkig hebben we hartas! Deze dame was met pepperspray aan het spuiten. agent, Agent! Het was net een dame! Die was met pepperspray aan het spuiten in de mensen. Daarom. Alsjeblieft. Dankjewel. Deze dame was dus aan het spuiten met pepperspray in de menigte. Pepperspray, ja. We hebben pepper spray spuiten in de menigte. Was het voor agent? Nee. Er kwam een demonstrant die hier onder ons zat. En die ging pepper spray in de menigte. Gewoon bij ons. Oh, okay. En gooi je met dingen? Ja.